Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video Ik uh, heb hier een uh, Cubinho uh, Flush 2 Relay En deze had ik uh, geïnstalleerd uh, in mijn badkamer voor de verlichting Alleen van de week uh, deed die het opeens niet meer En ik kreeg hem ook niet aan de praat met de app En uh, de schakelaar die erop zat, die deed het ook niet Dus ik kwam hem eventjes uh, gaan nakijken Ik denk misschien vind je het wel leuk uh, om te zien hoe ik dat doe dus uh, dat ga ik nu uh, laten zien. Ik heb hier dus de Cubino en ik heb hier ook een uh, aansluitsenoer, gewoon een stekker. Die ga ik eventjes aansluiten op de Cubino, zodat ik uh, straks uh, kan gaan meten. Ik uh, heb de, het aansluitsenoer eventjes dus op de Cubino aangesloten, dus ik ga nu uh, spanning erop zetten. En nu heb ik hier een, een, een multimeter, Dit is een wat uh, geavanceerde multimeter. Deze uh, heb ik hier aan mijn werk, ik ben elektricien. Dus ik gebruik hem vaker. Maar met een simpele multimeter kan je dit ook doen. Je zet hem op voltage wisselspanning. En dan kan je gaan meten. Dus nu gaan we eerst kijken of ik gewoon stroom heb. Nou ik geef hier 230,6 volt aan. Dus dat is goed. Ga ik eventjes kijken. Of ik op de andere contacten ook spanning heb. Kijk op dit contact. En dat is op I2. Daar heb ik spanning op staan. Dus die is verbonden. En op I1 ook. Oké, okay. dan uh, gaan we verder kijken, haal ik de spanning er even af en sluit ik de schakelaar aan. Nou, ik heb de schakelaar uh, aangesloten, dus ik ga weer spanning erop zetten en dan uh, gaan we weer meten. Even kijken, even kijken of ik gewoon spanning heb. Nou, ik heb 230 volt, daar heb ik ook volt. Die doet dit gewoon. Even kijken. Hier 230 volt. En nu heb ik niks meer. Dus die schakelaar die werkt gewoon. Moet ik even de draadjes veranderen? Want. Even kijken. Nou, die doet niks. Oké. Okay. Maar ja, ga ik even de draadjes veranderen en dan. We kunnen weer verder met testen. Ik uh, heb hem nu aangesloten op uh, Q2 dus we gaan eventjes uh, meten ik zet uh, mijn zwarte pen die zet ik op de 0 en mijn rode pen die zet ik op Q2 dat is dit contactje en zoals je ziet uh, meet hij nou 230 volt en als ik ga schakelen dan zie je dat het voltage wegvalt en is maar 4, zoveel volt dus dat betekent dat het ledje, die schakelt gewoon, dan heeft hij weer 230, dus hij doet het gewoon. Dan kan ik ook even op Q1 meten, dan krijg ik daar ook spanning als ik schakel. Zoals je ziet blijft hij gewoon 2 volt en dan schakelt hij alleen Q2. Dus uh, dit contactje doet het gewoon. Dit kan je natuurlijk ook uh, doen bij uh, Q1. En sluit je even het schakeldraad aan op Q1. En dan uh, ja, meet je die ook nog een keer. En doet die het ook. Krijgt ook een 230 volt. Dan is, de, is het reletje gewoon nog goed. Dus kan je hem gewoon weer installeren. En dan kan het zijn dat uh, Homie uh, hem niet uh, kan bedienen. Dus dat hij geen bereik heeft of uh, dat soort dingetjes. Maar uh, ja. Voor nu ga ik hem gewoon weer uh, terug installeren. Want hij doet het gewoon. En ga ik even uitzoeken waarom die uh, niet wil reageren op Home. Ik uh, weet niet wat er aan de hand was, maar uh, hij doet het weer. Ik kan hem weer uh, uitzetten en weer aanzetten. En de homie app doet het ook, die heb ik net geprobeerd. Dus dat is mooi, kan ik hem weer gaan uh, afwerken. En dan uh, is dat probleem uh, ook weer verholpen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Voor het nou een leuke video doe dan even een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.